Je wil super graag dagvoorzitter worden, maar je weet niet goed hoe je dat aan moet pakken. In deze video deel ik de vijf belangrijkste tips met je om de juiste stappen te zetten om uiteindelijk dagvoorzitter te worden. En op het einde van deze video geef ik je toegang tot een volledig gratis handboek vol met praktische tips. Leuk dat je kijkt naar 7DTV. Hoi, mijn naam is Ronnie Overgoor en ik ben dagvoorzitter van beroep. Ik doe dat al flink wat jaren. Ik sta zo'n 50 tot 80 keer per jaar op de zakelijke podia in Nederland. Werd genomineerd tot dagvoorzitter van het jaar. En in deze video deel ik vijf superbelangrijke tips met je die je mogelijk kunnen helpen in jouw stappen om uiteindelijk ook dagvoorzitter te worden. En laten we meteen beginnen met de eerste stap en dat is... Hou jij van het podium? Als ik je de volgende situatie uh, schets. Uh, we hebben een zaal, er uh, zitten een mannetje of 500, 600 in die zaal. Uh, het licht gaat uit, de spots gaan aan op het podium en je hoort een voice over door de speakers en die zegt van harte welkom op congres X of Y. En mag ik een daverend applaus voor uw dakvoorzitter van vandaag. En boem, daar volgt jouw naam. Wat voel jij dan? Er zijn er twee mogelijkheden. Of je voelt, oh my god. Dat dus never, nooit niet. Hè? Waar is de nooduitgang en uh, wegwezen? Of je denkt andersom. Je denkt, yes, dit is dus mijn droomscenario. Helemaal te gek. Doe mij dat podium. Ik maak ze gek. En uh, huppakee, ik wil erop. Um, dat laatste is een handige karaktertrek als je dagvoorzitter wil worden. Als je dat eerste hebt, dan wil ik niet zeggen dat je nooit dagvoorzitter kan worden. Maar dan wordt het een stukje lastiger. Dus ik denk dat het heel gezond is als je uh, enorm van het podium houdt. Ik denk... Dat als je nu zit te kijken en je herkent dat, dat je dat eigenlijk altijd al hebt gehad. Dat je als klein kind al leuk vond om zeg maar, de aandacht te trekken. Dat je het niet erg vindt om in je werk of whatever, om zeg maar, in de belangstelling te staan, om gesprekken te leiden. Dus die aspecten, die, zeg maar, dat in de aandacht staan, dat podium pakken, dat zit er waarschijnlijk al in bij je. Dat is de eerste tip die denk ik super belangrijk is, die je moet hebben als je dagvoorzitter wil worden. De tweede tip, en die zeg ik bewust als tweede... Uh, want die heeft te maken met die eerste want hoe leuk je het ook vindt om op een podium uh, te staan het is een cruciaal andere rol als bijvoorbeeld een cabaretier of uh, of een spreker uh, het cruciale verschil is namelijk het gaat niet om jou uh, als het dag, en dat is een hele dunne lijn als dagvoorzitter ben je aan de ene kant het gezicht van een congres of van een evenement of van wat voor bijeenkomst dan ook en je kan daarmee ook zo'n bijeenkomst maken uh, of breken maar tegelijk Tegelijkertijd gaat het niet om jou. Het gaat om de sprekers. Het gaat om het publiek dat in de zaal zit. Jij bent alleen maar degene die de dag faciliteert. En nogmaals, die rol is super cruciaal, maar het gaat niet om jou. Ik vergelijk het heel vaak met een scheidsrechter van een topvoetbalwedstrijd in de Champions League. De beste scheidsrechters zijn bijna niet aanwezig. Die zorgen er alleen maar voor dat de twee elftallen en alle spelers kunnen floreren. En dat er zo hoog mogelijk niveau... ...prachtige wedstrijd wordt gespeeld. En alleen op die momenten dat het echt noodzakelijk is... ...dan laat hij zich even zien en dan maakt hij de juiste beslissingen. Een top scheidsrechter, daar wordt ook altijd vol lof over gesproken... ...in de zin van, hey joh, je zag hem bijna niet. Maar op een of andere manier heeft, heeft die scheidsrechter ervoor gezorgd... ...dat die wedstrijd zo prachtig en zo mooi is geworden. En diezelfde rol heb je als dagvoorzitter. Dus ja, je moet van het podium houden, maar tegelijkertijd moet je je ego opzij kunnen schuiven, want het gaat niet om jou en uh, je staat ten dienste van de dag die jij als dagvoorzitter ...host en presenteert. De derde tip, en dat, dat is een vrij dwingend uh, iets... Uh, ...als je dit vakgebied in wil en je wil echt je werk maken van dagvoorzitterschap... Hè, dus ...dat is wat anders dan dat je zegt, joh, ik vind het leuk om binnen mijn werk... om uh, ...we hebben één keer per jaar hebben we een, uh, een klantendag met tien klanten in de vergaderkamer... ...en die wil ik aan elkaar kletsen. Dat is een andere ambitie, dat is ook prachtig, maar dat is een andere ambitie... is ...dat je zegt, ik wil echt van dagvoorzitterschap mijn vak maken... ...en ik wil daar gewoon zeg maar, mijn boterham mee verdienen. Dan moet je goed zijn. Uh, en met goed zijn bedoel ik dat je als er een evaluatie is van het publiek, en die zijn er regelmatig op vakcongressen en vakevenementen, dat je een rapportcijfer scoort van boven de acht. En dat is best hoog. Uh, dus je moet boven de massa uitsteken. Je moet je kop dus boven het maaiveld uitsteken. Je moet in zoverre uh, beter zijn uh, dan gemiddeld. En één Klein tipje van de sluier die, die ik je hiermee wil meegeven en in het handboek waar ik je straks uh, de informatie van geef hoe je die kan downloaden, daar staan nog veel meer tips in. Maar een van de tips die ik je in dit kader kan meegeven is dat je uh, als je dat soort cijfers wil scoren, los van het feit dat je het vak echt moet verstaan en goed moet beheersen, is dat je aan de emoties raakt van het publiek. Um, als je kijkt naar de vakcongressen en de vakevenementen, iedereen die daar beroepsmatig op de podia staat en hoog scoort, want alleen dan kun je er beroepsmatig op komen te staan, want dan krijg je voldoende aanvragen, uh, die raken de emotie van het publiek. En of dat nou met humor is, of het is bijvoorbeeld als jij een gesprek hebt met een gast op het podium en die raakt geëmotioneerd, om wat voor reden dan ook, om die emotie de ruimte te geven. Als jij met dat soort aspecten speelt, en ik zelf gebruik bijvoorbeeld best wel veel humor als het uh, kan op een vakcongres en een vakevenement, dus ik laten ze lachen. Uh, als dat soort aspecten gebeuren, dan hebben de mensen iets van ah oh, wow, weet je wel, er gebeurt wat, het raakt aan mijn emotie. En dan kom je in de zeg maar de regio's van de 8+. Als je dat niet doet, ja, dan kun je nog wel goed zijn. Maar als jij gewoon goed bent, dan scoor je een 7 of een 7,5. Maar dan scoor je geen 8+. Dus dat moet er wel zijn. Je moet simpelweg goed zijn. De vierde uh, tip die ik je kan meegeven, en dat is een vraag die ik natuurlijk heel vaak te horen krijg, dat is dat mensen zeggen, ja, maar ik, ik, hoe kom ik nou aan een opdracht? Want ik heb nog geen ervaring, ik wil het heel graag, maar hoe kom ik nou uh, op zo'n podium? Ja, en daar is geen pan klaar antwoord voor. Van, ah, dan moet je dit doen en dan gebeurt het wel. Dat is een kwestie... Um, ik geloof heel erg in, als je iets wil, dan moet je er continu over lullen. Uh, dan moet je er met je collega's over praten of met je opdrachtgevers of met mensen in je omgeving. En, dan moet je, en als je, het is een soort self-fulfilling prophecy, denk ik. Als je er vaak genoeg over praat en je wil het echt, dan zie je op een gegeven moment een mogelijkheid om ergens op zo'n podium te komen. En van daaruit... Als je goed bent, gaat het vanzelf verder. Want wat ik altijd zeg, je werk is je sales. Ik ben, zo, ik ben ooit met mijn eerste congres begonnen. Er was een uitgever en die vond dat ik wel in staat zou moeten zijn om dagvoorzitter te zijn. Uh, en ik ging op dat congres staan. En dat was voor mij als een soort van thuiskomen. Ik heb altijd naar een podium gezocht. Alleen ik wist niet zo goed wat voor podium dan bij mij paste. Nou, dat bleek het podium te zijn als dagvoorzitter. Dus ik stond op dat congres uh, en die uitgever die had naderhand iets van... Jezus jongen, dat ging goed, dat deed jij perfect. Uh, weet je wat, uh, ik heb over twee maanden heb ik een ander congres. Wil jij daar ook mijn dagvoorzitter zijn? En zo had ik mijn tweede klus te pakken. En tijdens die tweede klus zat er iemand in de zaal. En die dacht, vrek joh die doet dat heel aardig. En ik heb over drie maanden heb ik een event. Uh, ik ga die overgoren eens even bellen. En hé, hey, wil jij op mijn event ook geen dagvoorzitter zijn? En zo stap voor stap bouwde ik mijn klantenbestand en het aantal klussen op. En ja, met als gevolg dat ik nu dus 50 tot 80 keer per jaar op een podium sta. En vooral komt dat door en klanten die terugkeren, omdat ze blij zijn met mijn rol, of het zijn klanten die mij ergens hebben gezien, of collega's die mij ergens hebben gezien en die zeggen, hé hey joh, als je nog een dagvoorzitter zoekt, dan moet je die, die, moet je die van overgoren hebben, want die kan dat wel goed. Dus je zult moeten zorgen dat je die eerste stap zelf zet. En het eerste waar ik dan gewoon in geloof is, praat dan met iedereen over, praat er zoveel over, dat het eindelijk een soort self-fulfilling prophecy wordt en dat het uiteindelijk gewoon gebeurt. En kijk naar de kansen die je hebt om dat eerste podium uh, te pakken. Het laatste wat ik in dit rijtje van vijf in ieder geval aan je wil meegeven, dat is een karaktertrek die uh, handig uh, is. En dat is dat je een soort van, um, van nature een nieuwsgierigheid hebt. Kijk, als je dagvoorzitter bent, dan kom je elke keer in een andere wereld. De ene Keer sta op een congres van ondernemers, dan weer op een event van uh, uit de gezondheidszorg, dan weer een bijeenkomst van allemaal onderwijsprofessionals. Elke keer uh, is de doelgroep volledig anders. En dat wil niet zeggen uh, dat ik van al die uh, gebieden een complete expert moet worden, want de experts die staan op het podium te spreken en die zitten in de zaal nogmaals. De dagvoorzitter faciliteert de bijeenkomst, maar je moet wel dermate ingelezen zijn en de dermate wat vanaf weten dat je, zoals ik altijd zeg, de plank niet mislaat. Er is niet niets ergers als er allemaal vakspecialisten in een zaal zitten. Er staat een expert op het podium en ik stel hem een vraag, hem of haar. En de zaal die denkt, gast, jij hebt echt geen idee waar wij mee bezig zijn. Dan is je rol als dagvoorzitter Uitgespeeld. Dus het is elke keer weer zaak om er voldoende vanaf te weten... dat je de juiste vragen kan stellen... dat je een klein beetje weet hoe het vakjargon in elkaar uh, uh, steekt... Uh, en op die manier je taak als dagvoorzitter uh, goed kan invullen. Dat betekent dus dat je van nature een soort van nieuwsgierigheid hebt... om elke keer weer boom in zo'n wereld te duiken... Uh, en op die dag zelf te knallen, dat hit-and-run-principe... dat ergens induiken, bang, en er heel veel vanaf weten... En daarna weer eruit. En de volgende dag heb je weer een ander congres. Dat dus die nieuwsgierigheid in combinatie met vrij snel en efficiënt in verschillende werelden kunnen duiken. Uh, dat is een aspect, daar kun je ook denk ik wel in oefenen. Maar dat is in ieder geval een aspect wat absoluut past bij een goede dagvoorzitter nou ik, ik zou in deze video maar dan wordt hij veel te lang nog wel 20 30 andere tips met je kunnen delen misschien komen er nog wel vervolgvideo's aan wie weet maar voor nu als je denkt van ah ik zou er nog veel meer uh, over willen weten twee dingen Eén, uh, stel alsjeblieft je vragen in de berichten hier uh, onder deze video en dan krijg je van mij absoluut uh, een antwoord uh, en twee ik had het je beloofd ik heb in de loop der jaren heb ik wel eens wat masterclasses gedaan voor mensen die ook dagvoorzitter wilden worden en dan gingen we een dag zitten en dan ja dan nam ik ze mee in mijn wereld en uh, aan de hand daarvan heb ik een soort van handboek geschreven. Het is best een lijvig document geworden, met alleen maar praktische tips. Uh, en onder het mom, uh, sharing is caring. Uh, uh, ik vraag maar één ding van je, en dat is niet een e-mailadres, en nee, je komt niet in de sales funnel terecht, uh, of whatsoever. Maar uh, de enige wederdienst die ik vraag, is dat jij hieronder je abonneert op CVD-TV. Sowieso tof, uh, want dan heb je een kanaal vol met ondernemersgesprekken, en ook nog met veel meer ondernemers tips die ik ze nu en dan uh, deel. En wie weet ook nog wel meer video's over het dagvoorzitterschap. Uh, en als je dan in de beschrijving hieronder kijkt, dan Vind je daar de downloadlink naar dat handboek gratis en voor niks. Um, ik wens je heel veel succes uh, met het waarmaken van je ambities om ook dagvoorzitter te worden. Want het is een prachtig vak om uit te oefenen. En nogmaals, heb je meer vragen of wil je meer weten? Zoek contact met me of stel de vraag hieronder. Uh, en voor nu dank je wel voor het kijken naar deze video. Hoi! Thank you.